Iedereen en alles heeft voeding nodig om te kunnen groeien. Planten, dieren, ja, wij ook mensen. En groeien doen we niet alleen natuurlijk in fysieke vorm, maar misschien ook wel in geestelijke of persoonlijke ontwikkelingsvorm. Dus een hele makkelijke vraag, maar het antwoord is misschien iets moeilijker. Wat heb jij nodig voor jouw persoonlijke ontwikkeling, voor jouw persoonlijke groei? En hoe zorg jij dat je dagelijks of wekelijks jouw voeding daarvoor krijgt? Veel plezier, succes. Wil je kijken hoe je dit kan toepassen of meer vragen? Ga naar wwwtalentmotivatienl vraag.